Nice, de foes, de Oh nee. Nice. Ja, yeah, uit de foes, uit de foes. Hallo jongens, mijn sluitstijd is best. video op oh, mijn kanaal I don't know XP No, no. One stairs One jungle Jungle, jungle A pushing have jungle for smoke lekker jongens. ones Ninja down ik heb wel de bom mee. Ik kan het nice. Ik Gooi de bom naar beneden. Ik heb de bom naar beneden. Ah, One short. short. Oh my god, oké. Okay. Plan. Side. One stairs. Lollipop! Oh, Lollipop. Ah, nice, nice, man, Alleen doen we nog verliezen ook. Ik ga geen niet. ik ga nu nog maar bondside spelen. Zag, zag je wat er gebeurde? Nee. Ze gooiden een en zo vloog de AK naar mij toe. Oh lol. Oh man! Sorry. Is het echt B? Uh, it's, it's, a, it's, a, it's fucking B. B. One, one, short, one, one short, one more short, one more short, come on. Kill, kill. Oh, what? Is our whole team down? Here, there is one mid, mid, He's has run through mid. -gerent. Yeah, he has run through mid. -gerent. I swear. I saw I saw him, because I first went mid peeking. Only I saw also saw someone, so he flew along with Oh my god. Kill, kill, kill. Kill, kill. I go... I go... Nijf! Nice. Ja, is er gewoon helemaal gewoon geen ene vinden. Ik Die tropte. Gali of Ja! Man. I go, I go, I go. Blauw ook al. One is B, look out from behind. Oh my god, what the fuck, what the fuck? Nijf! He's 20, oh He's, 20 He's 20 HP. He's 20 HP. Ja nice, walk. I die your dumb side does good things, but I don't think so. Lo, look, look, look, look, look. No. No, no, no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Wat voor man! Diffusing. Nice, uit de voet, de voet. Oh nee. Ja, uit de voet, uit de voet. Ja, ja, nice. Kus, yeah, hond. Yeah, yeah, yeah, nice. nice man. Good job. Apps. Push. Ja, zo, zo. Bombe. Boom down the apartments, guys. The code with me one um, B apps. Not really, but okay. No, mine mine is coming out. Don't talk too much. Your microphone is uh, really shit. It's really shit. Press F1, easy win without him. Easy win without him, Teammates. Ah oh, man, sorry, group Fucking, I'm sorry, yellow. Uh, I I thought, thought you were an enemy. enemy. I, I thought, thought he was behind was me because, because I didn't, didn't check the corner, corner. so I, I was scared. Oh, matches. Ochino up. Nee. So, oh, dit. Yeah. Ik ben dood. Eens komt achter. Ja, hij komt hier denk ik. Godverdomme. Waarom push I mean... zo snel? Ik vind het is wordt Janie. Hmm. Oh. Maak hij nou juist twee kills? Ja hoor. Nee. Oh my god, ik sprong per ongeluk naar beneden. Oh. Afrematief. Nou, hij blijft nu wel daar. is oh. een bitch. Ik doe, een gita, ik ben een gita, ik ben een gita, ik ben een Iemand ik ben een gita, ik ben een gita, ik ben een gita, ik heb een P2000. Je weet hoe dat afloopt met mij. Oh, tuurlijk! Fuck, ik had hem bijna genijsd. Echt totaal niet. Allora, ik wil zeggen, hold them on, wie Ik kom het van achteren van te Die Zo. Die Oké, okay, dat dat dat werkt ook echt gewoon niet. Jezus, ja, gewoon! Hebben we de bom of niet? Oh, hij staat hier. De bom is gewoon op aangeblend. Doe Ik ben er niet mee, ik ben er niet mee. Ik ben er niet mee. Ik ben er niet mee. Ik niet Ik niet mee. Ik niet Ik ben wel, ik check wel, ik check het, Ja. ben het, hp. Of het, ik ben geen armor, dat kan ik doen. het, daar, dan. het, Maar dan krijg je geen assist. Hey, clear, I think. I'm, I'm sorry. sorry, purple. Oh my god. ik least one go up to the bomb. Last one on the bomb. Oh yeah, I'm gonna use F2017. Haha, and gonna kill. I take bomb. Okay, okay, nice, you take bomb. Blend, blend, hoge Blen. ping. Blen. What the fuck? They're, uh... <laughs> B-b-b-b What's that? Dagger One more At least I have a 5-7 now Oh, long long, long! Okay, I have a lag, bro Ping, ping! Ping, ping! Mijn ping ping. Wat doe je? Kill -sealer? Ja dat doe ik. Ga weg. Godver. <lacht> nee echt. Ik ja ik, nee, ik hey, zeg jij liep. Ja, ik wou die kant. Je voelt ze ja. wel aangesproken. Kijk, Geel gaat lekker voor mij staan en nu ben ik lekker dood. Groen noemt zichzelf team one-tap. Hij mist alles. Run, run Turk! Je kunt one, one. You can, run, you run, can run, always 1 B. Oké, kom eraan. aan. Ik heb één dood. Komt er eentje g ja, dubbel door. Twee door, twee door. Wow Eén deur, 1 double door Hij is terug, hij is terug <laughs> double, <come on. laughs> Twee daar, twee daar Nice, nice. One, Ik heb je genakt <laughs> Good kid Good game <laughs> Good kid yeah. It's B, it's B, fast B fast B oh tearing guys so nice, it's, it's a fast B 3 B 3 1 2 3 4 I'm dead I'm just here 3 B hello oh. we're jealous